I'm finally right here with you. Nou, uh, goedenavond uh, eenheden. De nacht kan ik beter zeggen, het is het begin van de avond. Uh, we gaan straks naar een pand waar mogelijk een uh, drugslap is. We hebben een anonieme tip doorgekregen. Een observatieteam heeft uh, een observatie gedaan. En dat blijkt uh, positief, we hebben ook dat vermoeden. Uh, wat we weten is dat er één iemand daarbinnen is. Uh, of hij gewapend is, weten we niet. We gaan er nu wel van uit omdat uh, de recherche hem aan een bende koppelt die wel gewapend is. Dat is ook de reden waarom we met de wapens naar binnen gaan. Uh, hij kan mogelijk ook gaan vluchten, dat weten we niet. Maar als we ons plan uh, goed uitvoeren, dan denk ik dat hij uh, niet eens de kans krijgt om überhaupt te gaan vluchten. We weten twee teams, uh, mijn collega hier die neemt uh, team A mee, ik neem team B mee, dus dan uh, weet iedereen dat, uh, hoe de verdeling is. Standaard uitrusting, uh, dat zal ook allemaal mee worden genomen in de VITO en dan uh, straks te plaatsen uh, we, gaan we lopen daar naar het pand en gaan we het uh, pand betreden. Oké, okay, dus uh, we uh, zetten de eerste auto neer, dan een uh, kleine briefing, uh, wie waar uh, binnen gaat en dan uh, naar het pand lopen neem ik aan. Uh, ja, jullie we, weten we, we nu al eigenlijk, uh, is net uitgelegd waar jullie heen moeten. Uh, welk team je hoort, waar, wat welk team gaat doen. Uh, vanuit de auto's is het eigenlijk alleen uitrusting pakken en direct naar het pand. Oké, okay, zetten de auto's ook bij het pand neer of zetten bij dat uh, hotel achter iets? Uh, de voorzijde die, uh, zet het Pand aan de achter aan de zijkant neer bij het tankstation, daar ja. uh, achterzijde zet hem achter de huizen neer daarheen. En dan gaan we door de huizen, uh, door die mensen hun tuintjes zijn. dat volgens mij is makkelijk ah, ja, ja. toegankelijk. Ja. Gaan we gelijk naar achter, duidelijk uh, er zit wel een hek om het pand heen. Uh, heeft een voordeel en nadeel. Het voordeel voor ons is dat uh, verdachte moeilijk kan vluchten. Het nadeel is weer wel dat. Hij uh, ons van een bepaalde kant kan zien aankomen. Maar als wij uh, voorzichtig gaan benaderen, dan uh, zullen we dat door moeten hebben en kunnen we daarop reageren. Zijn er voor de rest nog vragen? Nee. Nee. Hoi. Dan uh, gaan we zo vertrekken. Straks de snelweg op, Ik ga op de snelweg, uh, sirene straven alleen als het druk is. Kijk uit, achterste kunnen niet meedraaien, even vaart minderen. Vaart mag wel, weer. ja. Vaart mag even weer wat geminderd worden. Niet Bij het man. ongeval. Oké, okay, zwaar lampen eraf, dus het we benaderen. Nu rijden achterdoor toch? Gaan wij hier straks ja, nog de Lampen mogen helemaal uit. Mogen hier straks uh, stationeren. omkleden uit normaal tenue nou dan uh, gaat uh, gaan we een keer weer benaderen dus team alpha team bravo benaderen Team Bravo pand in zicht? Alvo. Zat eenmaal busje gestationeerd aan de achterzijde met achterdeuren open. Alvast dat Bravo inzet. Nou Bravo is nog steeds aan het benaderen. We gaan lopen, houdt u met jullie even wist Ja. Doe maar. Moeilijkheid is. Schild, dek, trap. Wij gaan twee de busje kleur. Busje kleur, voorzijde ook kleur. Aansluiten opstellen deur. Inbraken 3, 2, 1. Ga winnen. Opgered. Ready? Opgered. Nou, voorwaarts. Politie, Politie handen laat zien. zien. handen laten zien. Omdraaien. Op je knieën. Ze vuurwapens gericht, bij elke verdachte wegen wordt gericht gestoten. op je knieën. Oké, is de Beneden clear. Oké, handen op je hoofd houden. Oké, bravo 1 wacht tot iemand op uh, gaat boeien. Nou uh. Nogmaals, bij elk verdachte wordt gericht geschoten. B.M.A.T. Wapens mogen gebergen. Bravo, eenmaal T over. Ja, begrepen, Alpha, heel kleur beneden, wel op naar buiten. Auto klaar buiten. Je hem oh ja, van mij. Neem me mee. Dat auto aan voorzijde? Positief. Nou dan komen we via top naar beneden. Voorzijde. Was jouw uh, gevierd of niet? Positief? Oké, okay, ga ik uh, nou zoeken. Ik ga hem vervoeren. Nou, Graag de eenheden alfa pand Bravo achterzijde. Wacht even totdat de recessie te plaats is tot nu toe de pand gaan beveiligen over ja uh, bravo 1 gaat kijken bij het voeten snel bravo 2 ja on als bravo 1 snow belletje van FO gekregen OFO is ongeveer 10 minuten uit dus uh, is onderweg over oké okay.